Goedendag, het is een prachtige dag vandaag. Een foto gemaakt in Limburg, strak blauwe lucht, nevel en mist is opgetrokken. En vanmiddag liep de temperatuur ook op tot ruim 13 graden op sommige plaatsen. Ja, februari is een mooie maand hoor, dit weer kan, maar dit was twee jaar geleden. Toen was het op Valentijnsdag gewoon aan het vriezen. Was er schaatspret, lag er ook wat sneeuw en vorig jaar bijvoorbeeld, toen hadden we juist een hele onstuimige periode met al die stormen die voorbij kwamen. Nou, vandaag dus heel rustig weer en ook morgen krijgen we nog zo'n mooie dag. Dankzij dit hoge drukgebied boven Duitsland, dat zorgt voor een zuidelijke stroming. En dan zien we wel dat er morgen wat meer sluierbewolking komt vanuit het zuidwesten. Maar die bewolking is niet heel erg dik en ik denk dat de zon er gewoon goed doorheen gaat komen. Vanaf donderdag wordt het wel anders. Dan krijgen we meer westelijke stroming en dan gaan er toch af en toe weer storingen passeren. Waarbij de temperatuur wel aan de hoge kant blijft voor deze tijd van het jaar. Ook vrijdag moeten we rekening houden dat er wat buien gaan passeren. Dat zal in de nacht gebeuren en dan komen we erachter in een gebied waar het een stuk flinker gaat waaien. En dan moeten we gewoon een beetje rekening houden dat het wat onstuimig is vrijdag overdag en het weekende verloopt dan weer wisselvallig. Nou, vanavond en vannacht zijn er nog brede opklaringen. We hebben wel wat wolkjes ingetekend, maar het is vooral hoge bewolking. Temperatuur gaat dus weer flink onderuit. Op veel plaatsen kan het licht gaan vriezen. Alleen in het westen denk ik dat de temperatuur net boven nul blijft. En dan morgen opnieuw flinke zonnige periode met wel wolkensluis die voorbij schuiven. Zo strak blauw als vandaag, dat zal niet gaan gebeuren. Temperatuur loopt op naar zo'n 10 tot 13 graden en de wind is over het algemeen bovenland nog steeds zwak. En dan de dagen na een wisselvalliger weerbeeld donderdag. Dan kan er af en toe een bui vallen rond de 10 graden, een matige zuidwestenwind. En vrijdag is dan die dag dat het wat harder gaat waaien vanuit het westen. Wel is er af en toe zon en zo af en toe valt er een bui met temperaturen tussen de 11 en de 13 graden. En zaterdag is dan ook weer wisselvallig, maar nog steeds die hoge temperaturen... en wat de nachttemperaturen betreft in die periode, die blijven dan ruim boven het vriespunt. Nog een fijne dag.